afstuderen en gaan solliciteren op onze eerste echte baan. Afgelopen tijd hebben we ons verdiept in hoe AI kan worden toegepast op werving en selectie. Vandaag nemen wij jullie mee in een zoektocht naar hoe dit kan worden toegepast op onze sollicitaties. Nou hebben wij het betrouwbare bron vernomen dat er cv's en motivatiebrieven door bepaalde uitzendbureaus in een algoritme worden gegooid. Sterker nog, we kregen een tip dat deze algoritmes te vokken zijn. Laten we dit gaan testen. Volgens experiment hebben wij een aantal neppe sollicitanten aangemaakt. Nep in de letterlijke zin van het woord. Zo hebben we gezichten laten genereren door een website aan de hand van AI. Dat zie je hier. We hebben vervolgens met deze neppersonen op een bestaande vacature gesolliciteerd. Naast neppe gezichten hebben we ook neppe e-mailadressen, telefoonnummers, cv's en motivaties aangemaakt. Het experiment kan nu echt beginnen. Hier zie je het genereren van de neppe telefoonnummers. De tip was om de vacaturetekst in witte tekst toe te voegen aan je sollicitatie om zo het algoritme te foppen aangezien die op zoek is naar die exacte woorden. Op die manier hebben we met onze nepparts gesolliciteerd. Het wachten duurt wel heel lang, dus dan gaan we in de tussentijd kijken welke toepassingen er zijn. We hebben verschillende AI-toepassingen gevonden die worden gebruikt voor werving en selectie. Als eerst gaan we kijken naar tekstanalyse. Dit kan onder andere iets zeggen over je geslacht of persoonlijkheid. De eerste die we je hier laten zien analyseerde persoonlijkheid. We lieten de analyses los op motivaties die door één van ons geschreven waren. Gek genoeg kwam er steeds wat anders uit. Dit terwijl we juist heel bewust geprobeerd hadden de vier motivatiebrieven vergelijkbaar te houden. Kennelijk hebben wij meerdere gezichten. Je ziet in dit filmpje dus dat er bepaalde voorkeuren en persoonlijkheidstrekken worden geanalyseerd. Opvallend was dat we de ene keer werden gezien als een zeer extravert, welwillend en open persoon, terwijl we bij de andere keren werden neergezet als een introvert en minder open persoon. Vreemd. De analyse die je nu in beeld ziet, lieten we los op de vacaturetekst waar wij op gesolliciteerd hadden. Deze gaf aan op welk geslacht deze het meest gericht was. Deze bleek vrij mannelijk gericht te zijn. Dit zegt echter niet alles. Uit de volgende kwam namelijk heel iets anders. Dat zie je in het volgende beeld. Hier vinden ze hem lichtelijk vrouwelijk. Hierna zijn we verder gaan zoeken naar andere toepassingen. We kwamen terecht bij gezichtsanalyse. Dit wordt toegepast op zowel foto's als video's. Laten we beginnen met een mooi demonstratiefilmpje. In beeld zien we een voorbeeld van een gezichtsanalyse die zich focust op emoties. Je ziet deze man alle bekende emoties uitbeelden, zoals verdriet en boosheid. Naast emoties kan er ook worden gekeken naar fysiologische metingen. Zo kan je hartslag gemeten worden. Dit kan wat zeggen over je stressniveau. Daarnaast wordt er gekeken naar je bepilgrootte, wat kan aanduiden in hoeverre jij bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in de baan. Hier zien we een fotoanalyse die we hebben losgelaten op onze neppe mensen. Je ziet hier onze inmiddels o zo bekende Rianne. Volgens de analyse is zij vrouw, tussen de 30 en 40 jaar oud en heeft ze een blij gezichtsuitdrukking. Deze neppe sollicitant wordt 15 tot 25 jaar gegeven. Maar zeg nou eerlijk, we zouden haar wel wat arbeidschatten toch? Onder het mom van AI foppen hebben we bij de volgende site twee totaal verschillende foto's van een van ons getest. Zou dat verschil maken? Bij de eerste foto bleek ik onder het persoonlijkheidstype van een adelaar te vallen. Op de tweede foto draag ik een bril en een soort andere verlichting. Eens kijken wat hieruit komt. En ja hoor, gelukt! Nu ben ik opeens een leeuw! Nu opnieuw blijkt dat we kennelijk twee gezichten hebben, wordt het maar eens tijd om door te gaan naar de laatste toepassing. De background check. Een van de mogelijke background checks zien we op deze website. Deze aanbieder bekijkt jouw gedrag op social media en baseert daarop of jij geneigd bent, pestgedrag gedrag te vertonen op de werkvloer, of zoals zij het zelf verwoorden, Toxic Behavior. Deze laatste website bekijkt opnieuw iemands online gedrag. Door algoritmes te gebruiken durven zij conclusies te trekken over of jij geneigd bent van baan te wisselen. Blijkbaar blijft niets meer onopgemerkt. Genoeg geleerd, laten we teruggaan naar ons eigen experiment. Onze hoofdvraag was: kun je AI foppen? Wat denk jij, is dat ons gelukt? Nou, ik twijfel. Aan de ene kant hebben we natuurlijk. We hebben twee slechte sollicitanten gekozen. Uh, ook goede sollicitanten. En daarvan, van die twee slechte sollicitanten is er maar één uitgenodigd. Dus daar twijfel ik eigenlijk een beetje tussen. Uh, dus ja, wat kunnen we daar eigenlijk over zeggen? Ja, niet zoveel denk ik. Uh, wat we nu wel weten is dat werkgevers inderdaad algoritmes toepassen op onze sollicitaties. Uh, maar of we deze nou echt kunnen beïnvloeden en hoe, is een beetje de vraag denk ik. Ja, ons is het dus niet helemaal gelukt om AI te kunnen voppen. Uh, niet helemaal in ieder geval, maar misschien is het voor jullie een idee om dat wel te doen.